Dat is een keer een andere dan. Hoi iedereen! Nou, het is nu ochtend en zoals je kunt zien zijn Rissa en ik bij elkaar. En we zitten in een hele andere omgeving dan normaal gesproken. We zitten namelijk op dit moment in het Wittenberg Hotel. Daar hebben we een nachtje geslapen. En we dachten, aangezien we ons toch samen moeten opmaken, kunnen we net zo goed een Get Ready With Me video opnemen. Ja, momenteel, als we zo naar achter kijken, is de zon aan het opgaan. Het is nog een beetje schemerig buiten. Ja, laten we beginnen. Ik heb ook een kopje thee hier. Ik ook. En we hebben onze make-up tasjes hier. Ik trouwens is is dat we vol. momenteel dezelfde hebben. Ja. Oh, hallo. Hoi. Ja, we zijn er weer. Ik heb hier de La Roche-Posay Kerem DS crème. En dat was die crème die ik gebruikte omdat ik toen die schilfertjes had. En die gebruik ik nog steeds omdat ik hem heel erg fijn vind. En ik gebruik de Kanye Ambre Soler Kids uh, zonnebrandcreme Factor 50. En normaal gesproken heb ik eigenlijk nog wel een andere dagcreme, maar die heb ik uh, nu niet mee. En de reden dat ik een zonnebrandcreme op doe, is omdat ik uh, behandelingen aan het ondergaan ben voor rosacea. Dus ik kan dat nu niet eens heel goed zien, hè. En ik heb normaal gesproken hier altijd best wel een vlek en daar word ik voor behandeld. En dan moet ik daarna goed mijn gezicht beschermen met factor 50, dus dat doe ik heel netjes elke dag. Gaan we door naar foundation, denk ik. Ja. Ik gebruik momenteel dus nog steeds de Double Wear Stay in Place Make-up. En dat doe ik in combinatie met deze drops. Hoe heet deze ook weer? De My Perfect Color Drops van Primark. Om deze foundation net ietsje lichter te maken. En dat werkt nog steeds echt gewoon super goed. En ik heb dezelfde foundation. En ik heb hem in een andere kleur dan Larissa. Maar mijn is ook net iets te donker. Dus ik denk dat ze toch wat lichter zijn geworden de afgelopen tijd. Dus ik meng hem met Charlotte Tilbury Magic Foundation. Dus deze twee meng ik met elkaar, want deze heeft best wel een gele ondertoon. Deze een wat neutralere ondertoon en die is wat lichter. En samen maakt het een goede combo, die wel heel erg dekkend is trouwens. Maar nu in, uh, in het najaar wil ik altijd wat meer dekking hebben. Mm -hmm. Omdat ik dan wat meer dat rode zie en weet ik veel. Ik heb nu eventjes bij de foundation en die drops met elkaar gemengd. En het is gewoon een net wat lichtere kleur geworden. En dat matcht toch echt wel wat beter. Dus ik ja, breng het gewoon even aan met mijn vingers. Zo. Eerst doe ik de, dat. En ik gebruik een... Hoe heet deze spons ook alweer? Van wie is deze ook weer. Maar het is dus zo'n beauty spons. En deze vind ik net wat flexibeler als een beauty blender. Vind ik wel heel erg fijn. En ik gebruik heel vaak... Of nou heel vaak. Ik gebruik heel graag van dit soort kwastjes... Om het een beetje erin te bufferen ofzo. Ik weet dat er volgens mij gemengde gevoelens over zijn. Maar ik heb het idee dat het dan heel natuurlijk eruit uitkomt te zien bij mij dan. En deze is van de Primark trouwens. Hij is echt heel lekker zacht. En ik heb echt nu twee nieuwe puistjes Hier boven mijn wenkbrauw. En daar. Zijn dat niet de meest rare plekken ever? Kijk, hierboven had ik ook nog één. Dit is een litteken. En hieronder zit er nu één. Hier zit er nu één. En daarboven ook. Zeg Maar waarom leg ik dat boven mijn wenkbrauwen? Ik weet niet, ik heb of je geëpuleerd dat... misschien? Nee, maar ik heb dat heel, wel eens vaker daar gehad. Ik vind het gewoon heel vreemd. Daar hebben we even wat coverage nodig. Uh, en ik veeg dat allebei, dus alsjeblieft ga we nog even <laughs> iets geven over dat ik niet mag vegen met zo'n ding. Want ik doe, ja ik weet niet, het gaat gewoon automatisch en het uh, ziet er gewoon prima uit. Concealer? Ja, yes. concealer. Ik gebruik op dit moment de Liquid Camouflage High Coverage Concealer van Catrice. En dit is dus echt een budget con concealer. En ik vind hem zelf heel erg goed. Hij heeft best ja. wel een goede dekking. En ik heb hier de Bobbi Brown uh, Instant Full Cover Concealer. En dit is ook een hele goede foundation. Of uh, concealer, wel wat minder budgetproof. Dus ik ga dit even gebruiken voor die uh, leuke plekjes bovenaan mijn hoofd. Maar oh, ik ben heel wit, moet je kijken. Misschien... Oh ja, oh my god. Oh, kijk ik weet het nog een keer. Misschien heb ik iets te veel van die color drops erin gedaan. Ik ben net een spook. Maar. Niet per se witte dan normaal, denk ik hoor. Want je, er komt nog bronzer overheen. Dus ja, bronzer maar wel... misschien nee. dat ik toch iets moet fixen aan de kleur deze keer. Ik ga wel eens soms de deur uit dat ik iets heb van... Hè, wat kijken mensen me raar aan. Ja. Ik word enorm aangestuurd en dan kijk ik in de spiegel en dan zie ik ook echt likebleek. bleek. Omdat ik dan waarschijnlijk iets te veel van die color drops yeah. heb gebruikt. Ja. Dan ben ik gewoon net weer iets te uh, enthousiast geweest. Dus misschien is dat ook vandaag zo'n dag. Dus misschien moet ik toch nog even wat... Uh, nou, ik doe wel meer bronzer anders. Anders wordt het weer zo'n hele dikke plakkaat op mijn gezicht. Ja, dat is gewoon prima als je gewoon wat wolken. Bronzen... Zie dus je kunt het echt ook zo wit uit? Of nee. Dat zeg maar doordat het. Ik heb het idee dat, cool is. dat dan je nek dan weer witter is. Dus dat het precies aan de zon is. Ja, oké. Okay, nou... Maar het ziet er niet verkeerd uit. Dus ik heb eigenlijk alleen een beetje concealer hier gedaan. Ik kan nog heel klein beetje onder mijn ogen misschien doen. Ik doe het altijd onder mijn ogen. Ik heb zeg maar en diep liggende wallen en ik heb een beetje dat het blauwig is als ik zeg maar helemaal niks op doe. En ik doe het al jaren en ik vraag me af, beter zou zijn om helemaal niks te doen, maar ik heb namelijk wel eens een dag uh, zonder concealer gedaan. En dan krijg ik ook meteen opmerkingen, ook van jou, maar ook van vriendinnen, van oh ben je moe ofzo. Ah, dat je dan toch uh... een keer herinneren, ja. Dat lichte mist. Toen dacht ik, oh, hmm, ik was aan het proberen om het niet meer te doen. maar. Ja, dat is ook wel een beetje gewoon er doorheen komen. Want toen ik op een gegeven moment geen eyeliner ging, meer ging dragen, toen vond ik mezelf heel raar eruit zien. Maar nu heb ik het zelfs andersom. Dus als ik nu eyeliner draag, dat ik mezelf weer heel ja. anders vind. Ja, dus dat is eigenlijk ook wel gewoon gewenning, vind ik. Het is weer lekker waterstrekken, komen. Fama zegt altijd dat ik zo ontzettend hard slik, maar ik kan er niks aan doen. <laughs> en het is inderdaad zo dat ik mezelf een keer een video van ons heb teruggekeken en dat ik mezelf ook hoorde slikken. Dus op camera, dat is best wel intens. Ja, het is dus gewoon... Dus ik weet wel dat het inderdaad zo is, maar ik kan er gewoon niks aan doen. Ik zeg maar als ik heel zachtjes wil slikken, dan doe ik er drie keer zo lang over. Zijn er ook mensen daar die heel hard slikken, per ongeluk? En... Gewoon niet expres. Zijn er vooral mensen die ook last hebben van als andere mensen in hun buurt eten? met geluid, dat ze daar boos van worden, want ik merk dat het alleen maar toeneemt over de jaren. Als ik gewoon iemand naast mij hoor kouwen, ook een vriend, ook bij jou, dan denk ik echt van, doe het normaal, doe het gewoon. Even maar we, net, we hebben net heel lekker ontbijtje gehad, toen toen samen we met... aan tafel, dus heb je toen ook irritaties van nee. moeder? Nee, toen heb ik niks gehoord, maar soms als ik gewoon naast je zit en je zit bijvoorbeeld een appel te eten ofzo. Ja, het okay. gaat gewoon echt te ver. Als een juicy appel is natuurlijk. En als je dus nu thee aan het drinken bent, klinkt precies als die appel. Mm. Hij ah, is niet erg bij, maar, ja, het, maar het, zit, het ligt meer aan mij dat ik daar boos van ja, word. Ja, dat vind ik ook. Oké. Okay. Uh, we gaan meestal meteen nu naar mijn wenkbrauwen, omdat ik gewoon vind dat ik er nu niet uitzie. Ik mezelf zonder wenkbrauwen echt vreselijk. En ik ga mezelf nog even afpoederen. Want het is een stap die ik nooit over kan slaan. Ik heb namelijk heel snel een glimmende T-zone. En dat ook echt heel snel. En ik gebruik hiervoor de Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish. Oké, een beetje ik. En ik gebruik hiervoor de kwast van Real Techniques. Die is echt heel erg leuk en fluffy en die zorgt dat er niet te veel product op je gezicht komt. Ik gebruik hier de Brow Lift van Charlotte Tilbury. En die heeft uh, aan deze kant een spoolie, aan deze kant een potloodje en dan ook nog hier een highlighter. Oh, dus wow, het is dat is dat helemaal ik geweldig. Even. Ik heb hem ook. Ja? ja mag ik eens Kijk, kijken? Het is echt wel een mooie highlighter. Het is een, uh, een peach kleur. Ik moest eerst een beetje aan wennen. Wauw! Ja, hij is heel erg mooi, deze kleur. En ik gebruik hem ook onder, in de hoekjes van mijn ogen en soms als oogschaduw. Dit wist ik echt niet. Dit is een soort van geheim product. Hier zo. Het is echt een hele mooie peach kleur. En wat heel erg leuk is, dat hij dus op zo'n puntje zit. Dus je kan ook heel precies mee op je wenkbrauwbot komen. En ik gebruik voor mijn wenkbrauwen de Precisely My Brow Pencil van Benefit. Deze heeft aan de ene kant een spoelie. En aan de andere kant... Oh man, handen zijn een beetje glimperig van de, van de zonnebrand. Dan het potloodje zelf. En ik heb deze in de kleur nummer 6. Dus dat is best wel donker. Maar zoals je kunt zien heb ik ook best wel donkere wenkbrauwen. En ik heb een tijdje wel een lichtere wenkbrauwkleur geprobeerd. Maar nu ben ik weer uh, back to de uh, black. Ja, ik heb nu wel ietsje lichtere kleur. Of ik breng het wat minder hard aan. Dus soms... Of vroeger drukte ik denk ik het product iets te hard op mijn wenkbrauwen. Waardoor het echt soort van plakaten werden. En nu hou ik echt mijn potlood verder naar achter vast. en doe ik hele kleine strookjes. Waardoor ik vind dat mijn wenkbrauwen er wel echt mooier uitzien de laatste tijd toch? Ja, vind ik ook. En ik gebruik eigenlijk normaal gesproken altijd een soort van crème of gel. Maar ik ben nu toch weer overgestapt op potlood. Omdat ik het toch wel heel fijn vind. En mijn wenkbrauwen die zijn al best wel gevormd, Dus ja. je moet eigenlijk alleen de lege plekjes opvullen. En dit is echt een hele coole assige kleur. Dat wel. Hij is een beetje misschien aan de lichte kant soms. Uh, maar ik ga zo meteen om als finishing touch ook dezelfde uh, starren gebruiken. Want die heeft dat hele dunne puntje. En dat heeft deze bijvoorbeeld niet. Waardoor je toch net nog wat scherpere brows zeg maar, kan maken. Maar hier is echt even concentratie nodig. Ik denk dat ik zeg van de wenkbrauwen misschien nog het moeilijkste vind van je hele make-up? Ja, omdat het daar altijd heel snel fout in kan gaan, zeg maar. Ja, maar dat komt vooral omdat jij natuurlijk minder haartjes hebt. Dus je moet het echt vormen. Als je nou fout maakt... Bij mij zie je het gewoon bijna niet. Maar ik moet zeggen, ik kwam laatst... Eh, eh, je hebt zeg maar op Twitter en Instagram heel veel uh, meiden die dan uh, foto's van 2012 en 2017 gaan vergelijken ja? ja. En uh, ik ben niet heel erg veel veranderd trouwens. Mijn stijl is best wel hetzelfde gebleven. Maar ik zou wel één foto uit 2012 dat mijn wenkbrauw, zeg maar, ik teken altijd hier aan de onderkant een klein beetje bij. En aan de bovenkant daar, want daar mis ik gewoon haartjes. En daar had ik het op een foto niet gedaan. Het leek net alsof ik een soort van comma wenkbrauw had. Oh, dus ik had zeg maar hier best wel dik en daar zo'n bijna een streep. Dat was niet echt een goede look. Maar ik moet zeggen dat ik ook nooit echt heel erg met mijn wenkbrauw ben bezig geweest. Serena de is altijd wel, dus op een gegeven moment ging ik maar gewoon meedoen. Maar ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik aan het doen was. Kijk, dus nu heb ik bijna mijn wenkbrauwen wel gedaan. Ik ga er vaak nog wel heel even één keertje doorheen met de Spoolie. Vooral eigenlijk alleen aan de voorkant, zodat het product net ietsje minder is. Maar het valt wel mee. En dan ga ik ook inderdaad in met die Benne... Nee, Precisely, Precisely My Brow Pencil. Om net eventjes sommige kleine mini plekjes op te vullen. Dus hier zo aan de voorkant. En deze kleuren komen best wel overheen. Al is die ietsje donkerder. Dus dat vind ik soms ook mooier. Voor de zijkanten. Ja. Zo leuk. Die vogeltjes op de achtergrond. Ik vraag me af of jullie dat ook horen. Dat zijn niet zo van parkieten. Ik heb wel weer zin in de lente. Lekker warm. Nieuwe bloemetjes. Vogeltjes. Oké, nu heb ik dus echt maar te veel producten aan de voorkant gedaan. Dus dan moet ik echt eventjes ook zo gaan vliegen. Eventjes de Ah. Hier heb ik echt te veel gedaan, dus dat moet even uit. Normaal doe ik altijd met een heel dun kwastje nog een beetje concealer op mijn wenkbrauwen heen, maar ja. bij mijn kwastje vergeten. Ik heb hem volgens mij wel mee. Ik zal even, even kijken hier. Tadaa! Oké, deze wenkbrauw is goed gelukt vandaag. Deze die, uh, is wat minder happy. Nou, ik moet zeggen dat mijn wenkbrauwen de laatste tijd wel wat minder goed doen. Ik moet zeggen maar echt weer mijn wenkbrauwen goed laten harsen en dat soort dingen. Want bij mij is het op een gegeven moment gewoon out of control en dan is er gewoon geen vorm meer in te krijgen. En sinds ik deze uh, concealer te techniek toepas, uh, lukt het me eindelijk om mijn wenkbrauw een beetje goed te vormen. En dan heb ik ook nog een wenkbrauw gel. want best wel lange haartjes vind ik altijd en die gaan altijd anders helemaal all over de place. En dat is de Legendary Brows van Charlotte Tilbury. En ik vind deze heel erg fijn. Omdat hij echt een, echt een super klein borsteltje heeft. Wat was dat? Oh dat zijn katten. Ze zijn aan het vechten. Ik denk het ja. Oh wacht daar zit die rooi. Oh daar beneden zit tegen een, een zwarte tegenover elkaar. Oh ja. Oh ze zit echt serieus op een schutting. Ja, die ene heeft echt zoiets van ga uit mijn tuin. Oh, echt als er iets is waar ik een hekel aan heb of wat ik echt een heel vervelend geluid vind, waar ik echt gewoon een soort van zenuwachtig van word, is dat katten um, gejank eigenlijk als ze gaan vechten. Oh, oh ja, dit wil ik laten zien. Dit is een heel klein mini borsteltje. Wow! Eens kijken, hij is super inie mini en dat vind ik gewoon heel erg fijn werk. En de gels verder gewoon transparant, dus dit vind ik altijd wel echt heel fijn om uh, de brows mee af te maken. Echt een babyborsteltje. Ik heb zelf een wat groter uh, borsteltje daarvoor. Deze is van Max Factor de Natural Brow Styler. En het is gewoon een doorzichtige gel ook. En wat ik dus altijd moet doen met mijn wenkbrauw. Want de Larissa en ik. En eigenlijk iedereen in onze familie geloof ik, hebben we een hele lange wenkbrauwharen. Dus ik moet ze echt knippen. Want op een gegeven moment zijn ze dan te lang. En als ik ze dan omhoog borstel, dan komt het ja. gewoon boven mijn wenkbrauw uit. Inderdaad. Dus die ja. haartjes knip ik dan een beetje af. Oh, ze zijn weg. Oh nee niet. Die zwarte is weggelopen. De rode heeft gewoon. Ginger Wins. <laughs> huh? Dat lijkt net een mascara, joh. Deze borstel. Ja, die is super groot. Moet je eens kijken naar jouw borsteltje en die van mij? Oh, ja, wow. maar, die, maar die van jou is echt super mini. En die van mij is echt heel groot. Maar ja. als je kijkt naar onze wenkbrauwen. Oh ja. Dan, dan heb ik ook gewoon veel grotere brows. Dus dat kan. Dat is gewoon nodig. Het is voor mij niet te groot, in ieder geval. Oeh. Ik begin altijd met een primer. En dit is de I Love Color Intensifying Eyeshadow Base van Essence. En ik vind die van Essence ik heb altijd het beste. Dus ik gebruik altijd deze of de andere. Die volgens mij niet een intensify color heeft. Want deze maakt je oogleden wel echt wat lichter. En ik gebruik uh, helemaal geen primer eigenlijk. <laughs> en maar ik gebruik wel dit palet: Dit is de Precious Copper Collection Eyeshadow Palette van Catrice. Deze is, zoals je waarschijnlijk aan het pakken wel kan zien, echt veel gebruikt. Echt een favoriet. En uh, deze is echt gewoon super mooi. Ja, die is heel mooi. En die wilde ik ook laatst halen. En die is gewoon heel vaak uitverkocht. Ja, het is echt een goed palet. Ja, want dit is de... Want je hebt er wel verschillende soorten van. Dit is de 010 Metallux. En dat zijn hele mooie warme, warme kleurtjes En ik gebruik meestal deze tweede en derde. Een beetje gemixt met elkaar. Dus ik doe deze... Over mijn hele ooglid. Oh, eventjes een spiegel. En dit hangt gewoon, gewoon super easy. Ik knal het er gewoon op eigenlijk zo heel snel. Ik had heel eerlijk gezegd even geen zin om te slepen met een groot eyeshadow palette. En ik gebruik altijd mijn Naked 2 palet. Die is ik al bijna op. Maar op dit moment heb ik even twee andere paletjes meegenomen. Dit is de Sophisticated Luxury palette van Charlotte Tilbury. Die ik momenteel heel graag gebruik. En deze heeft namelijk allemaal hele fijne matte... Uh, natuurlijke kleurtjes. Zoals dus heel erg mooi voor een daily look, vind ik. En ik wist nog niet zeker of ik ze had in mat of shimmer. Dus ik heb ook deze van Dolce Cabana meegenomen. En dat is een beetje zo'n bronzen kleurtje en echt een gouden kleurtje. Dus ik moet nog even kijken of ik daarmee ga spelen of dat ik het mat hou. En ik begin altijd, want jij doet volgens mij koper over je hele ogen. Ja, yeah. maar ik, ik doe juist altijd. Een lichte matte kleur over mijn hele ooglid. En ik heb nu even een ander kleine kwastje erbij gepakt. Die net wat um, steviger is en wat korter. En daar pak ik gewoon een iets donkere kleurtje mee die ik aan de onderkant doe. Ik heb dus uh, de lichte kleur over mijn hele ooglid gedaan. En dan ga ik deze kleur pakken. Die bruine. En die doe ik in de crease. Zo. Ik ben trouwens net die highlighter onder mijn wenkbrauw bad vergeten. Dus die ga ik nog heel eventjes erbij pakken. Deze is wel echt mooi hoor. Soms is hij wel iets te opvallend en dan moet ik hem oh. echt even nog eventjes uitzetten. <laughs> ja, zoals nu. Oh ja, zoals nu inderdaad. <laughs> hij is bijna net zo brons als het... je oogschaduw. Ja, doen. hij is heftig wel. Hè? Ik moest ja. hem echt best wel eerst aan wennen. Want ik had iets van, waarom hebben ze nou zo'n peachy kleur gedaan? Maar als je hem even goed uitblendt, dan wordt het wel naturel zeg maar. Dan valt het niet heel erg op. Want meestal gebruik ik gewoon echt lichte kleurtjes op mijn wenkbrauwen. Heb jij toevallig? Ja. Een lichte kleur. Die wil ik even aan de binnenkant van mijn oog doen. Dus ik heb op dit moment. Even kijken. Een beetje bruin en een beetje brons. En dan vind ik het wel mooi om wat licht aan de binnenkant van mijn ooghoeken te doen. Kijk, ik gebruik ja deze voor. Want die heeft dat puntje en dat gaat super makkelijk, zie je? Oh ja. Mooi. Zo. Alright. Tijd voor mascara. Mascara. Oh ja, dit is dan denk ik een van de dingen waarvoor ik nog wel een extra stap doe. Maar ik gebruik de wenkbrauwcreme. En jij niet, toch? Nee. Ik heb best wel uh, gekrulde wimpers van mezelf. Dus als ik dat wel doe, de keer dat ik een uh, krultang voor je wimpers gebruik, noem ik dat zo. <lacht> Wimperbraller. Dan gaan ze zo erg omhoog staan dat ze mijn wenkbrauwen raken. En dat raken ze nu al. En ik weet niet of jullie dit herkennen. Maar uh, soms heb ik onder mijn wenkbrauwbot. dan heb ik hier allemaal van die bruine stipjes. En dat, is dan gewoon mijn, uh, dat zijn mijn wimpers die de onderkant van mijn wenkbrauw raken. Ik gebruik altijd waterproof om dat een beetje te voorkomen. En ook, ik gebruik dus primer en ik gebruik poeder en ik gebruik nog een make-up setting spray. Omdat ik dus heel snel uh, een vettige huid krijg. En als ik dus geen waterproof mascara gebruik, dan zit mijn mascara ook gewoon onder mijn ogen aan het einde van de dag. Want het smelt er een soort van af of zo. Of het glijdt eraf. Dus vandaar dat ik altijd waterproef neem en dan blijven je wimpers ook mooier rechtop staan. En ik gebruik, dat is geen verrassing, de Glam Doll van Catrice. Ja, ik heb de... Oh oh Wat <laughs> is de vloerfisch? Het is zwart nu Maar ik kan hem nog wel gebruiken Dit is de Paradise Ecstatic van L'Oreal, Die is echt zo ontzettend fijn Ik gebruik eigenlijk nooit waterproof Alleen als ik iets heb van Oké, okay, het gaat heel hard regenen En ik moet, door re ik moet door de regen heen of ik ga zwemmen ofzo Maar ook dan eigenlijk niet Nee? Maar waarom niet? Omdat ik bijna met mijn hoofd onder water ga denk ik. Ja, maar ik heb zeg maar die wimpers blijven ook beter rechtop staan. Omdat het wat harder wordt. Ja, en ik heb gewoon echt met uh, mascara die niet waardeproef de proef is. Dat aan het einde van de dag heb ik echt zoiets van, zit het er nog wel op? Ja, ik Toch? wil liever niet harde wimpers hebben. Want als ik harde wimpers heb, dan ga ik um, aan frummelen. En dan ga ik die brokkeltjes, uh, de stukjes afbreken. En dan komen er altijd wel wimpers mee. Dus dat is eigenlijk een beetje een soort van uh, bescherming voor mezelf. Ja. Door dat niet te doen. Oké, okay. ze moeten echt flexibel blijven. Je ziet eigenlijk best wel veel verschil, hè. Zeg maar, deze heeft mascara, deze niet. Dus ik vind hem echt al een stuk donkerder omhoog. En ik doe dus nu geen eyeliner meer al een tijdje. En ja. de ene keer lijk ik dan heel erg moe. En dan krijg ik ook echt reacties van mensen van ben je moe? Ook van Larissa wel eens. En ook als ik gewoon een foto maak, dan probeer ik mijn ogen heel groot te maken. Maar ik heb best wel veel ooglid, toch wel, denk ik. Waardoor je dan toch automatisch een soort van moe lijkt. Maar... Yo, ik heb trouwens echt geen goede wimperdag. Ik denk dat ik de mascara van gisteren niet zo heel erg goed heb afgekregen. Ik heb het precies andere producten heb Want Ik heb hier zo van die wimpertjes die naar voren steken. En het is net alsof ik een soort van wimpersje mis. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Ja. Oh, mijn taal en ik willen trouwens binnenkort aan wimper extensions beginnen. Ja, maar ja. dan wel echt super ja. ja. Het lijkt me wel heel fijn. Dat vooral dat we nu geen eyeliner meer gebruiken. En wil ik wil dus niet dat het lijkt alsof je echt nepwimpers op hebt. Maar wel dat ze natuurlijk lekker lang en vol zijn. Ja, ik heb het een paar jaar geleden een keer gehad. Via, was echt zo'n Groupon deal. Dat was toen best wel gewoon betaalbaar. Dus ik dacht, nou is een keer leuk om uit te proberen. En ik merkte toen wel dat ik de eerste drie nachten niet goed kon slapen. omdat ik ze heel erg vol te zitten. Maar... Ja, weet je wel, misschien was het een niet geweldige ja, wimper extension. Mevrouw. Mevrouw, om het zo maar te noemen. Maar we gaan nu als het goed is bij iemand. En uh, we hebben even gekeken al en het zag er super goed uit. Ik ben heel natuurlijk. Ja. Ja, echt gewoon alsof je dus eigenlijk mascara op hebt, maar dan nog net wat mooier. Dus ja. ik ben ook wel heel erg benieuwd. Dat zou ik echt heel erg leuk Vinden. Ja, ik heb er wel zin in met een superbeelder. Dus mocht we dat gedaan hebben, dan gaan jullie het zeker wel van ons horen. En ik denk ook echt, nou ja, ik hoop dat je in ieder geval gaat zien dat er mooier uitziet dan nu. Nou ja, mooier uitziet dan nu. Ik nou ja, vind het er nu ook wel goed uitzien. Kijk, dit, ze zitten niet heel goed. Maar mijn wimpers zijn wel lekker vol. En dit is echt uh, mijn favoriet hoor. Oké, okay. we zijn bijna klaar. We zijn bij de volgende stap. Ja, bronzer. Even wat extra kleur aan dit kopie brengen. Nee, dat mm -hmm. klinkt echt. Waarom zeg ik dit überhaupt? Soms zeg ik dingen denk ik echt van. Jezus <laughs> is. Um, dus dit daar... moment dezelfde. In ja, gebruik. even dezelfde kleur. Oh hier, Fair Medium. Allebei dezelfde kleur. <coughs> dat is de Filmstar Bronze and Glow. ziet er echt super mooi uit, hè? Ja, en dit is dus een. Eentje om mee te contouren, eentje om mee te highlighten. Ik heb hem zelf pas twee dagen in gebruik Ja, al een tijdje. Ja, al een tijdje en hij is echt super fijn. Het enige is dat ik nu een kwast kwijt ben. Oh nee, ik heb hem al. dit. Okay. <coughs> Sorry hoor. Dus we beginnen met sculpten. Ah, ik zie nu dat er ook heel veel glitters in zitten. Ja, maar het valt wel mee Uiteindelijk als je het op je gezicht doet. Ik gebruik deze super leuke kwast van AliExpress, die ik kan jullie een keer laten zien. En ik vind deze wel heel erg fijn, omdat hij zeg maar breed is en dan in een punt. En volgens mij werkt dat wel fijn, ja. Ik wist eerlijk gezegd niet zo goed wat ik moest gebruiken. Meestal gebruik ik een hele platte uh, voor mijn bronzer en ik heb nu gewoon deze gepakt. Ja, ik zet zeg maar het brede onderste gedeelte zeg maar, hierin. en dan blend ik met de rest van de kwast het een beetje uit. En dan moet ik zeggen dat de op camera echt weer tien keer zich eruit ziet. Ik wou het net en zeggen. Zich, ja? Kijk dan. Ja. Maar dat is helemaal niet zo in het echt. Maar ik zal hem voor de zekerheid even extra goed uitblenden. Zodat het voor jullie thuis ook een beetje leuk is om aan te zien. En niet van is. Kijk het is al beter. En uiteindelijk, ik vind dus niet dat je echt iets van die shimmers terug ziet, toch? Nee, Op je eigenlijk helemaal niet. Maar ik denk dat het zeg maar wel uiteindelijk wat doet en dat het echt wel een verschil is dan als je echt een matte gebruikt. En hij is ook niet zo heftig, dus je kan er niet zeg maar te snel fout in gaan. Ja, ik heb zeg maar zoiets van, hij, hij blendt heel mooi in, maar ik zie wel duidelijk dat ik hem heb aangebracht. En ik had uh, de make-up tutorial gekeken van Shay Mitchell, hm? spreek ik het goed uit? Mm -hmm. Met uh, Mario, geloof ik. En ik vond het voelt heel leuk om te kijken, want hoe zij zich opmaakt is hoe ik me ook normaal opmaak. Dat is gewoon bam, bam, bam, bam, bam. Gewoon klaar. Mm, ik heb het nog niet gezien. En hij is juist heel erg rustig en die ging dan heel wat uitleggen. Dus ik ging ik er naar kijken. En dus toen dacht ik: Oké, okay, ja, ik moet inderdaad niet helemaal zo gaan schuiven op me, uh, met die bronzer, maar gewoon eventjes uh, sculpten. En dan heel voorzichtig dat doen, zodat ik een liftend effect krijg in plaats van één grote vlek. Hij kon me wel in haar vinden. Ik ben echt net zo. Ik ben eigenlijk helemaal niet heel geduldig. En voor de highlighter die er dus naast zit. Die is ook echt super mooi. Gebruik ik ook weer zo'n Express kwast. En deze is een beetje een soort van afgerond aan de bovenkant. En net ietsje compacter. Dus die voelt wel heel erg mooi. Maar deze lijkt me ook heel erg fijn. Ja. ik Wacht even hoor. Ik moet niet zeggen volgens mij. Volgens mij is het eigenlijk een kwast die ik net heb gebruikt. Dus dit is een beetje zo'n afgeronde kwast. Die. Ja. Dit is uh, de Boosie Brush. Tapered Highlighter. Ah. Oh. En ik heb deze volgens mij gewoon van Serena overgenomen. Dat ze hem niet meer wilde of zo. Ik vind hem best wel fijn dat hij een beetje klein is voor de, voor de highlight. En deze is inderdaad heel natuurlijk. Deze highlighter. Dus... Maar je ziet hem wel echt vind ik. Ik was bang dat hij te subtiel zou zijn. Dat dus je echt iets hebt van oh ik moet super vaak. Maar ik vind dat hij inderdaad natuurlijk is. Maar wel aanwezig. Dat was het. Nou, ik ben nog niet klaar. Heb je, nog eens, heb je geen stappen meer over? Dan heb ik hier nog de Catrice Cream Lip Artist Dare to En dit is een heel natuurlijk kleurtje. Deze hebben jullie ook laatst kunnen zien in de winactie die we hebben gedaan. In december. Het Is gewoon heel natuurlijk. Weer deze ook op? Ja, eigenlijk wel. Ik wilde eigenlijk deze pakken. Dat is dus de Primark Lip Gloss in de kleur Toffee Dip. Het is een beetje een hele mooie bruinige kleur. Maar ik ben eigenlijk niet heel erg lipgloss-fan omdat soms je haar erin gaat zitten. En aangezien het ja. misschien nog wel winderig is vandaag, ga ik me inderdaad even overslaan. Dan ga ik even deze van taarlene. En ik gebruik op dit moment als make-up setting spray deze NYX. Uh, de Dewy Finish. En ik verlaat het huis ja. nooit zonder make-up setting spray. Want zoals ik al zei, dan smelt ik gewoon weg. En ik merk echt verschil met als ik het wel of niet doe. Dus... Ja, ik gebruik het eigenlijk nooit. Dus ik zit nu het meeste twijfelen of ik dit moet gebruiken. Ja. <laughs> ik heb iets nodig. <laughs> ik denk dat ik het gewoon even skip. Want ik gebruik het normaal eigenlijk ook niet. Maar wat ik wel nog als allerlaatste heb is een geurtje. Want die vergeet ik altijd op te doen. Maar dit is echt een super lekkere. Deze is van L'Occitane in de geur Cherry Blossom. En dit is zo'n super handige roll-on. En uh, dat is gewoon super makkelijk. Maar deze geur, ik ben echt helemaal obsessed. Yes. Ja, ben, mag ik ben ik hem op? Een onwijs obsessief. Ik ruik hem heel goed. Misschien omdat ik ook wel heel erg, uh, nou ja, zoals je ziet, losga. Ik ruik ook een klein beetje mijn nek aan de achterkant. Ja. Ja. <laughs> Voor mensen die mijn nek oh. willen snuffelen. Nee, maar ik, ik ga echt, uh, ik vind hem echt gewoon heerlijk. Dus daar ben ik echt super blij mee. En mijn haar is wel crazy, dus die mag ook eindelijk uit. Nou, ik kan niet zeggen dat mijn haar heel erg goed zit op dit moment. Maar het is prima zo. En mijn make-up zit er ook best wel goed op. Dus ik denk dat het wel er was qua make-up. Nou, dit is onze daily look. Dit is hoe die af is. En uh, het is een beetje met een klein beetje shimmer. Maar over het algemeen gewoon heel erg draagbaar En heel erg makkelijk om te doen. maar gaan we hier echt super snel doorheen. Dus dan zit het er zo op. En ik laat jullie ook nog eventjes mijn look of the day zien. En verrassing al belang. Ik heb een kettingje om van AliExpress met die leuke sterretjes. Deze trui is van Macy's, super lekkere wollen trui. Het horloge is van Michael Kors. Het broek is van Primark. Uh, schoenen zijn van Nike. En dan heb ik ook nog een zwarte jas. En deze is van POS. Dat is echt een hele lekkere lange jas. Deze is echt super fijn, ben ik heel erg blij mee. Dus dat is het. En mijn outfit is ook helemaal zwart eigenlijk. Dit bloesje is van de Monkey. Die liet ik jullie laten zien in een shoplog. En ik vind hem echt super leuk. Met allemaal gouden details. Ik heb een horloge om van Icewatch. Ook helemaal zwart. Mijn broek is van Asos. Het is een mom jeans. En dan heb ik nights aan ook helemaal zwart. En deze lopen echt super lekker trouwens. En mijn jas hebben jullie al een keer eerder, of die hebben jullie al vaker gezien op Instagram. Krijgen we ook heel vaak vragen over. Deze is van Lofies. en het is gewoon een heel bekend model. Ik denk dat heel Amsterdam in deze jas al rondloopt. Maar hij is heel erg lekker warm. Nou, ik hoop dat jullie het gezellig vonden om met ons wakker te worden en om samen met ons een beetje op te maken. Dan weten jullie ook meteen weer wat voor producten we op dit moment gebruiken. Laat eens eventjes weten wat op dit moment jouw favoriete beauty product is in de comments hier beneden. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken weer naar deze video. Geef me vooral een duimpje omhoog als je hem gezellig vond. En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Doei!